Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Ik geloof dat een van de leugens waar we vaak mee te maken hebben, is dat we alleen staan in onze strijd tegen de duivel. De duivel geniet ervan om ons te isoleren en ons te laten denken dat niemand anders meemaakt wat wij meemaken. De waarheid is dat wij allemaal strijden. Je bent niet de enige die uitgeput raakt. Je bent niet de enige die moe wordt om staande te blijven en de leugens van Satan te weerstaan. Ik moet net als jij de goede strijd strijden. Er zijn ontelbaar veel andere gelovigen die samen met jou stand houden tegen de vijand. Maar het beste van alles is dat bij elke stap die je zet, God met je is. Jesaja 43, vers 2 belooft ons dat we de beproevingen zullen doorstaan omdat God zelf met ons is. Wanneer we door water gaan, zullen we niet verdrinken. En wanneer we door het vuur gaan, zullen de vlammen ons niet verschroeien, omdat Hij met ons is. Houd moed, stap voorwaarts. God zal je de kracht en wijsheid geven voor elke strijd die je moet voeren. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, dank u dat u bij mij bent en bij al uw volgelingen die ook strijden tegen de vijand. Ik schenk geen geloof aan de leugen dat ik alleen zou staan. U bent getrouw om altijd bij ons te zijn en ons te helpen wanneer wij u nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.